Als jongere of ouder in de jeugdzorg heb jij een goed beeld van de zorg of ondersteuning die je hebt of hebt gehad. Vanuit die ervaring weet je waarschijnlijk goed te vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan, maar ook wat er nodig is om goed geholpen te worden. Voor jeugdprofessionals is het heel waardevol om te weten wat jij van de zorg of ondersteuning vindt en wat jouw ideeën zijn over hoe de zorg beter kan, zodat jij en andere jongeren en ouders zo goed mogelijk geholpen worden en zorg krijgen die aansluit bij wat er echt nodig is. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar niet alle jongeren en ouders voelen zich gehoord en begrepen. Met jouw ideeën of signalen over de zorg kan je terecht bij de cliëntenraad. Die komt namelijk op voor de belangen van kinderen, jongeren en ouders. Zo werken we samen met de organisatie aan betere jeugdzorg. Heeft jouw jeugdzorginstelling nog geen cliëntenraad? Dan kan je deze zelf ook opzetten. Met een eenvoudig stappenplan hebben wij voor je inzichtelijk gemaakt hoe je dat kan doen. Met ruim 40 jaar ervaring in het ondersteunen van cliënten en zorgaanbieders bij het organiseren van medezeggenschap, kunnen wij je helpen en adviseren. Ook hebben we heel veel informatie en tips gepubliceerd. Neem daarvoor een kijkje op onze website www.locjeugd.nl Heb je een vraag of heb je behoefte aan advies of ondersteuning? Neem dan contact met ons op.